De mooiste momenten in, uh, van directeur zijn voor mij, zijn niet die grote momenten die er zeker zijn. het zijn die, die kleine momenten zoals iemand die ooit bij u op school gezeten heeft, die je jaren later tegenkomt en die zegt, u hebt toen dit of dat tegen mij gezegd. En dat, dat heeft mij anders doen denken over bepaalde zaken, dat heeft mijn leven veranderd. En ik wil u zeggen, ik wil u daar dankbaar voor zijn. Wij willen allemaal een steen in de rivier verleggen. En dan voel je, in het leven van die mens heb ik een steen verlegd. En ja, dat zijn fijne momenten. Wat ik gedaan heb, is niet voor niks geweest. Ik heb minstens één mens geholpen.